een beetje opstaan wel vanmorgen. Ja, ik was een kwart over vijf al wakker in de plaats van kwart over zes, maar ik hoorde al dat muziek af van van vanochtend die allemaal heel vroeg weggingen. Die allemaal met de 40 en 50 kilometer. Dus dat was, was super leuk. Klinkt alsof je er helemaal klaar voor bent? Ik ben ik ook. Ik denk dat het de eerste keer een beetje apart is dat je er morgen wel een beetje aan gewend bent. Het is een beetje bent zo dat je muziek en allemaal mensen er langs en zo. Ja, dat allemaal. Denk je dat er veel mensen langs de route zullen staan bijvoorbeeld? Op sommige plekken denk ik wel, maar op sommige plekken denk ik dat het minder zijn, Het Schiet er een beetje op. Ja. Nou, niet echt, bepaald. Ja, we zijn bijna aan de beurt. Heb je er zin in? Ja, heel erg. Wat gaat de dag vandaag brengen? Waar gaan jullie naartoe lopen? Uh, dat weet ik niet helemaal precies, maar we gaan uh, hopelijk wel leuke dingen doen. Ben je goed voorbereid op de ook? Want het wordt heel warm vandaag. Uh, ja, ik heb hier onder een hemshirtje. dat als, uh, als ik het echt heet krijg dat ik dit shirt gewoon uit kan doen en dat ik dan gewoon in een hemshirtje ga lopen. Hoe gaat het? Ja, het gaat super. Ik, heb je ik... gaat... zin in die eerste etappe? Ja, ja, ik heb er echt super veel zin in en vind ik vind het echt fantastisch deze brug om hier te lopen. Ik weet niet echt goed de routes, maar het zijn wel. Jij wist wel wat? Ja, volgens mij de dag van Elst. Ja, ah, heel goed. Eels, dat is vandaag morgens dag van Wiegen. Hoe is dag van Groesbeek. Vandaag van dag van Kuijk. Die handen, die handen, die handen en donder. Zo, hebben die wel eens vast gehad? Ja. Eigenlijk niet. Ja, we wandelen vandaag natuurlijk ook door heel veel natuur. En daarom hebben we boswachters bij ons die ons niet alleen, Oeh, ik werd bijna geprikt, die <laughs> ons niet alleen alles vertellen, maar die ook heel graag van de kinderen willen weten hoe zij nou over natuur denken. Weet je dat uh, de natuur hier heel dichtbij kan zijn. Ik heb hier een heel klein stukje heb ik voorgelopen. We lopen straks ergens over een viaduct en er staan gewoon een hele mooie orchideeën in de, de bergen. Uh, zal ik die straks even laten zien? Ja, wel goed. Dat, dat is dan... vlak voor de rustplek. Ja, een... doe je dat maar even. Het is gewoon heel leuk om van kinderen te horen wat zij nou vinden van natuur. Dus ja, het is één ontspannen, uh, want je loopt heerlijk door je eigen terrein. Je kijkt dus op een andere manier en je bent gewoon met kinderen in gesprek. En dat ja, vind ik wel heel erg leuk. Ik verzamel zelf ook botten en ik heb uh, erover over gehad uh, hoe je snel botten kan vinden en eigenlijk is dat alleen om naar het goed te kijken in het bos en uh, hij vertelt hoe je botten heel goed schoon kan maken. We hebben gepraat over bepaalde diersoorten en over hoe, wat voor werk ze doen. Ze halen bijvoorbeeld alle uh, kleine nieuwkomende eikenboompjes weg, zodat er uh, ...andere nieuwe soorten meer vrijheid hebben om te groeien. Kom jij wel eens als, gewoon als jongen in het bos om te spelen of leuke dingen te doen? Ja, kom wel. De warmte werkt niet helemaal mee, hè, want het is best wel afzien, uh, zeker op het asfalt. Uh, en dan is het ook wel weer leuk om tegen de kinderen te zeggen, kijk, hier heb je een klein stukje schaduw, loop daar nou eens in. En dan merken ze meteen uh, wat het bos ook voor koelte biedt. En, uh, of even door de berm lopen in plaats van over het asfalt, dat het veel minder reflecteert aan warmte. Dus dat zijn die hele kleine dingen, maar het is wel heel erg leuk om te doen. 1, 2, 3. 1! Yeah. En hey. nog een ouderwis liedje. Potje met vet. Ja! Op de tafel Niet van de dag, de dag te zangen. We zijn in Els. De Blauwe Dinsdag is het. Kijk, de allerjongste van hoe gaat het? Goed. Ja, hoe voel je je? Het is goed, maar wel, het is wel warm. Is het een beetje wat je verwacht had? Ja. Of toch anders? Ja, wel een beetje anders. Hoe dan? Ja, veel drukker. Wel wat drukker. Nou, we zijn dus in Els en als het goed is staat hier ergens een burgemeester op ons wacht. wachten. al speciaal gemaakt om jullie te kunnen hij vijf en al te houden. Dat dus, oh, het ja, jullie allemaal die eerste ingaan. Wat is het leukste om burgemeester te zijn? Nou, een van de leukste dingen is natuurlijk wel de Vierdaagse. Omdat er dan ontzettend veel mensen door je gemeente komen. Maar het is sowieso het leuke van burgemeester zijn is dat je heel veel verschillende mensen ontmoet. Is zo'n ketting niet heel erg zwaar? Nee, die is helemaal niet zwaar. En ik wil hem best eh, zometeen bij één van jullie even laten proberen. Misschien moet ik dat bij jou doen dan, hè? Mag je het even proberen? Kunnen we gelijk doen? Dan doen we dat. Dat valt heel erg mee? Het is wel een beetje ingewikkeld, hè? want er zit zo'n extra kettingje om. Maar waar is dat extra kettingje voor dan? Ja, dat is dat hij een beetje mooi blijft zitten. Hè? Dan zit dat achter je rever zo. En dan blijft het op de achterkant een beetje hangen. Nou, wat, wat vind je? Is die zwaar of niet? Ik vind hem leuk. Ja. Hij <laughs> ja, ja, heeft een weet. mooie kleur. Ja, ja, ja mooie kleur. Hè? Dat, kijk, die kleur die verwijst eigenlijk ook door die golfjes naar de rivieren. En wij liggen tussen de Waal en de Rijn. En dan hebben we ook nog de Lingen die door de gemeente loopt. Dus we hebben veel blauw, veel water. En vandaar Blauwe Dinsdag. En daarom zit dit ook, maar dit is niet een ambtsketen alleen maar voor vandaag. Die draag ik altijd bij officiële dingen. Dus ook niet op Blauwe Dinsdag. En daarom zit dat blauw van de rivier erin. Wat vindt u van de jonge honderd? Ja, ik vind het echt ontzettend stoer. Dat jullie met zo'n grote groep al, uh, ja, terwijl je nog maar net 11, uh, uh, bijna 12 bent, die 30 kilometer al gaat lopen. Ik, ik heb het nog nooit... Dus ik vind het ontzettend knap. Ik vind jullie, jullie zijn echt mijn helden hoor. Zitten we dan? Ja. Hoe is het nou? Pijn. Heel veel pijn. Ik, het, ik, ik, ik dacht altijd van mijn moeder komt thuis met pijn. Maar het is niet zo erg en dan maak je het zelf mee. En ja, dat voelt wel ja, pijnlijk, zou maar zeggen. En nu? Als ja, we meteen gewoon naar huis en op een stoel zitten en dan uh, kijken we wat ik doe. En morgen? Hopelijk zijn we benen dan weer beter en kan ik weer met volle moed uh, aan beginnen. Maar nu? Even even niks doen. Even minder? Ja. En dan als je zo de dag terugkijkt, zeg maar, wat denk je daarvan? Leuke ervaring wel, tuurlijk. Maar ja, pijn dat, dat is het enige verschil. Ander, voor de rest is het wel allemaal heel leuk, mensen die je aanmoedigen en zo Maar de rest, de pijn die je voelt, dat, dat, doet, ja, dat, dat is gewoon niet fijn. Doe rustig aan, man. Ja. dank je Dankjewel. Tot zover de jonge honderd voor vandaag. Zijn gefinisht, moet niet vragen hoe. Zijn we wel blij en gelukkig? Ja, dankjewel. We zijn wel blij en gelukkig. Tot morgen.